In deze video laat ik zien hoe je overzicht kunt bewaren over alle teams waar je lid van bent of waar je eigenaar van bent in de voorpagina van Teams. Op deze pagina zie je alle teams waar je lid van bent, maar daarin kun je een onderverdeling maken. Je kunt kiezen voor uw Teams en verborgen Teams. Als ik hierop klik, dan zul je zien dat ik nog veel meer Teams onder dat kopje heb staan, maar die heb ik nu dicht. Dat kun je heel eenvoudig doen. Door bovenaan de drie stippeltjes te klikken en te kiezen voor verbergen. Dan wordt het team dus onder dit kopje geplaatst. Wat verder nog handig is, is dat je met teams kunt schuiven in dit bovenste stuk. Dus bij uw teams. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, deze klas wil ik graag als eerste zien. En dat betekent dat zodra je gaat zoeken binnen teams, bijvoorbeeld als je bestanden wilt verplaatsen, dat dit team ook bovenaan het rijtje komt te staan. Dat kan alleen met deze teams, hier onder de streep kun je die teams verder niet verplaatsen. Je kunt hier alleen naar kijken. Wil je zo'n team alsnog bij je bovenste rijtje hebben staan, dan ga je naar dezelfde drie stippeltjes en je klikt op weergeven. Op dat moment komt die dus in het rijtje bovenaan te staan en kun je deze ook weer heen en weer schuiven.